In ons midden zit ook iemand die uh, nieuw in positie is, zou je kunnen zeggen. Ik wilde graag een paar minuten daarvoor gebruiken en dan komen we vast nog met vragen bij jou terug, uh, Inge. Uh, uh, dat gaat om uh, Guy Henkens. Uh, wij, wij waren uh, 21 september uh, voor het laatst bij elkaar fysiek in Utrecht. Toen kondigden we al aan. We, we zijn uh, aan het recruteren voor een uh, regisseur voor het programma Afvalwaterprognoses. Een mooi programma voor de komende twee jaar. Uh, en uh, inmiddels is uh, Guy Henkens... Uh, daar een aantal dagen, weken... Uh, uh, een paar maanden, hoe, of, of misschien honderd dagen is het zo, uh, Guy. Zou jij, ons, zou jij jezelf kort kunnen introduceren... en zeggen wat je hebt ervaren en waar je in ingestapt bent? Ja, goedemorgen. Bedankt uh, Maarten. Allereerst super jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik uh, zit nog in quarantaine na een uh, coronabesmetting, dus uh, anders had ik... Uh, Zeker in Amersfoort geweest. Um, ik uh, wou uh, als tweede wou ik nog even zeggen dat ik echt ontzettend genoten heb van de presentatie vanochtend. Dus uh, ik ben erg blij dat ik bij het programma uh, aan mag sluiten. Ik ben nou uh, twee maanden ben ik uh, uh, als regisseur uh, ingehuurd. Kleine twee maanden. Eén uh, dag in de week ongeveer. En uh, ja, ik heb... Uh, Voornamelijk uh, bezighouden met, met praten met mensen uh, op dit moment en inderdaad kijken wat nou uh, iedereen aan het doen is en wat uh, uh, het programma werkelijk inhoudt. Ik kende het natuurlijk uh, uh, al, het programma. Ik zit zelf voor een, uh, ruim 20 jaar op dit moment in de afvalwaterketen, dus het zou raar zijn als ik het programma uh, niet uh, had zien langskomen. Ook al een heleboel leuke projecttools uh, uit het programma. Um, maar, uh, dit is eigenlijk het eerste symposium waar ik volledig bij ben. Um, ja, ik ga het gewoon heel kort houden, denk ik, Maarten, want uh, het draait vandaag natuurlijk niet om mij. Maar ik vind het wel leuk om heel even kort te delen wat ik heb gezien deze uh, twee maanden. Want natuurlijk, het is een ontzettend enthousiaste groep. Uh, er zit veel kennis, leuke projecten. Um, maar wat ik ook heb gezien is dat uh, uh, we echt flinke stappen aan het maken zijn richting het einddoel en dat is uh, om gezamenlijk één beeld te hebben over afvalwaterprognoses. Er werd er net al uh, gepraat over standaardisering. zijn we nog niet natuurlijk uh, om het allemaal hetzelfde te doen. Maar je ziet dat wel uh, het beeld is dat we daar naartoe kunnen groeien. Ik heb zelf bij een waterschap gewerkt een tijd en ik weet dat het best wel lastig is om uh, allemaal hetzelfde beeld te krijgen en uh, naar één uh, methodiek toe te groeien. Maar door al deze projecten en door deze kops en het kennis delen uh, komen we denk ik echt uh, richting, uh, richting de nieuwe praktijk waar we naartoe willen gaan groeien de komende twee jaar. Dus uh, ja, dat vind ik super leuk om te zien. En ik ben erg benieuwd en uh, ook wel een beetje, ik vind het ook wel best wel spannend hoe wij de komende twee jaar met z'n allen gaan samenwerken. Volgens mij zijn we allemaal blij met jouw komst om, om ons daarin gezamenlijk ook te versterken. We hebben een mooi programma, we hebben die plaat al een paar keer lang zien komen waar het eigenlijk visueel samengevat is. Naast de projecten hebben we een, een kerngroep met projectleiders en ambassadeurs eigenlijk van het programma en ook een stuurgroep. Na deze webinars vanmiddag komen die ook samen. Om met elkaar te verkennen, wat kunnen we met partners, wat is onze strategische agenda, uh, hoe, hoe gaan we het komende jaar uh, invulling geven. Um, daarnaast, hè, naast die, die projecten en, en je zou kunnen zeggen het, het georganiseerde daarachter, wat ook nodig is om de resultaten te bereiken, is het ook een uitnodiging naar... Uh, de prognose professionals, maar die ik al eerder deed, is ook de verbreding te zoeken naar... collega's die in het IT-domein of in de GIS uh, de datakant bezig zijn. Omdat die elkaar enorm kunnen versterken. Dus het is ook... een opgave om uh, enerzijds binnen de waterschappen te verbreden, maar ook... naar gemeenten en drinkwaterbedrijven en anderen. Dus dat is een uh, ambitieuze agenda. Uh, mooi dat jij ons daarin komt versterken, uh, Guy. En als iemand uh, ideeën heeft of... Uh... Nou ja, wil deelnemen, bijdragen, uh, U kunt me altijd een mailtje sturen of bellen en dan uh, help ik je verder. Helemaal goed. De basisinformatie, hè, nog even de promo, uh, stoa.nl slash afvalwaterprognoses, daar kun je het hele portfolio teruglezen. Um, dus dat is mooi. Uh, en van die gelegenheid maak ik dan ook even gebruik om... Um, te zeggen dat wij uh, 25... Uh, ja, dit is voor sommige diehards is dat... Uh, 25 januari de, de derde boodschap, maar... He, met drie keer komt die ook misschien wel door. 25 januari 2023 hebben we het IT uh, Symposium... community of, Af Afvalwater, uh, of practice afvalwaterprognoses... bij Waternet. We zijn te gast in Amsterdam. Uh, een, een mooie line-up, uh, maar vooral ook... Uh, relevant om je collega's mee te nemen. Inschrijven kan uh, uh, via de STOA-agenda, uh, daar weet je... De... Op de juiste datum kun je daar zo met een paar klikken heen. Ben erbij. We hopen dat alle waterschappen met drie mensen meedoen. Dat we aan de knoppen gaan zitten en meters gaan maken. Op die mooie doelstelling. Nog even terug misschien naar Inge. Dit uitstapje naar Guy is denk ik ook een mooie aanvulling. Zijn er... Uh, meer vragen, opmerkingen, suggesties over onzekerheid van prognose, prognoses uh, en het verhaal wat Inge ons daar net uh, over verteld heeft. Misschien online nog uh, suggesties. Anders... Concludeer ik dat het uh, luid en duidelijk is en uh, volgens mij een hele mooie opgave om uh, dit onderwerp verder af te pellen en echt naar de, het fundamentele verschil te gaan en, en af te stappen van de expert judgment, uh, zoals je dat zo mooi introduceerde. Voor jou ook een uh, dikke bedankt. Dank je wel voor deze bijdrage. Uh, en dan sluiten we hierbij uh, het webinar, uh, de laatste van drie op 7 uh, december 2022 af. Dank voor jullie uh, aanwezigheid en bijdrage.